alarmsysteem op Chinese muziek, en ook gedemonstreerd aan Linton T. Payne. ik ben op Mojave en ik ben de situatie tegengekomen. We delen een familie, handig om na te denken over hoe we dingen kunnen repareren als het op dingen aankomt, zoals FX of gaan we verder met de effecten? Ik wil dat je nu wat aantrekt in het wit. River race s'nachts en denk er dan over na om het vanuit een stoplicht te doen. En natuurlijk, ik wil dat je mijn bij bent. Oh, het stopt aan de rechterkant van de voorkant. Waar we naartoe gaan, we komen van de poort. Ben je niet klaar? Wat ik wilde, ik wilde je daarbij helpen. Rechts. Nu ga ik je laten zien hoe je het doet, zodat je het krijgt waar je het wilt hebben. Om dat te doen, wat hebben we nodig om deze te stoppen, uitstappen, van de telefoon af en olie terugdraaien? Wat we dan moeten doen, is dat we geen folie meer hebben. En op mijn bureaublad van het groene scherm, niet toevoegen. Dus ik was daar boven, het groene scherm kan lang duren, het is maar een kwestie van wat ik ga doen. Het effect op het groene scherm nu. Nou, ik ga het zonder doen, ik ga ook helpen, ik help ook in Salt Lake City, wil dat ik volledig gedekt ben. Weet u wat u moet doen? Nou wacht. gebruik als roman. I en ga naar de pot terwijl je hem nodig hebt. En, je zult schreeuwen moeten doen, oké okay, en huilen me op de klas. Dus wat je doet, doe je dat en dan, als je bij het deel komt waar je de sneeuw op nodig hebt. Heb je nog tot het einde van de wereld met een zelfhulboek? Een weekuur, Rochelle, Ocarina Muziek van Alia. Mishkenet, het begin van dat proces het, dat is waar we het willen hebben of gewoon daarna. Net iets lichter in het gezicht. Dus het laat niet zien dat het erop aankomt en toen bedacht ik het tot het einde en zag ik wat er in de lucht gebeurde. Nu moet dat net voor die tijd stoppen, dus we moeten een stukje terug. Ik heeft een hoop van wat zouden ze gewoon zijn gestopt voor dat gezicht. En je zult zeggen dat het ongeveer gaat overroteren vanuit mijn appartement. Ik moet kruiswoordraadsel weggeven. De rest van India, geweldig, ik heb een New York en daarom kun je het en ik weet niet wat ik nu moet doen. Aangezien Italië invloed heeft op Google staat het leven op het puntje te vertellen dat je gewoon de pagina moet gebruiken die je hebt gekocht met een groot effect op. Je zou genoeg uitgangen moeten hebben om het gereedschap uit te rekken tot wat je normaal wilt, ongeveer 10 over 4. Ze hebben dat is hoe je het oplost. Hoe dan ook, ik hoop dat dit nuttig voor je is en ik hoop dat je geniet van alle video's en van mijn kanaal. Dus doe alsjeblieft. Dus, in ieder geval, fijne dag en ook fijne kerstdagen. Bedankt.